Hallo jongens, mijn sleutel tijd met deze nieuwe video op mijn kanaal ga je Ik zie trouwens hier echt wel een hele mooie schans. Neem hem niet! Ik sta nu op de schans, woejo. deze gaat wel he Ja, Maar zometeen meteen op nou chillen. het is nog een mooiere. Ja maar deze is gewoon een rots. Maar ik zie hem als een schans. Oh, ik ben er bijna, Guido. Ik ben er bijna. Ja, ehm... Um... Een dingetje. Oh, ik zie. Hem. Je rij nu bijna. Oh. Ja, <laughs> doei. <-ie. laughs> nee, ik ben er weer naast. Nou. Sorry. Gunner. Nee, ik ben er! Ik ben gewoon echt op de plek van Mount Juliet oh, ja, ik gewoon. Zie, ik, zie. ik ben gewoon op de plek waar ik moet zijn. En dan ga ik nu boost gebruiken, vlieg ik krab. Wacht, ik ga maar niet naar je toe. <laughs> ik pak de weg gewoon. Ik ga er helemaal overheen. Zie je me vliegen? Ja, oh, ik, ik, je. ik land precies op. Ja, ja, ik <laughs> ben er. Ik land er precies op. Oh mijn hier. god! Geluk. Ik ben precies hier geland. Ik ben gewoon tussen deze twee stenen geland. Ik ben er ook. Ik ben tussen deze twee steentjes geland. Hoe doet ik? Hoe doet ik dat? Hoe doet hoe doe ik dat? Gewoon hier tussen land ik, gewoon hier. Wow. Ik landde hier precies zo tussen, toen dus stond ik stil. We kunnen we elkaar zo hard na ja. oké. Okay. Laten we allebei. Wat als we allebei tegelijk op E drukken? Oké, okay, wacht. 3, 2, 1, E! Wow, oh nee, ik vlieg weg. Domme. Ik ga helemaal. Ik, ik, ga... ik lig helemaal naar beneden. Een boom heeft me valgelst. Ik kan op naar toe. Ik, ik, ik ga helemaal stuk. Ik, ik zag, zag jou. Ja, zo. er nog op. Ja, ja, mijn boost was precies op tijd uitgewerkt. Maar ja, jij maar, ging onder maar, mij door. Jij ja, ging onder je door. Omdat mijn boost op een of andere manier niet werkte, Want ik niet naar voren rijden. Dus ik dacht van, oh nee, ik naar voren rijden. toen roep was je al weg. <laughs> toen was ik gewoon onder je geglipt. Ja, ik ben er alweer bij. Zal ik mijn boost gebruiken voor de sub? Giedo, ik zit vast. Oh, ik kom er Zal ik mijn boost gebruiken? <laughs> wow, dat kom ik. Ah! Nee, nee, zie dat, je. dat doe ik toch maar net niet. Oh, ik heb nog één lampje die het doet op mijn auto. Dat is voor mijn kentekenplaat. Nou, Laat me ja, die aan. Mijn neonlucht is echt te vel. Oh, mijn auto okay. is gewoon een red light district. Eeuw. <laughs> Oké, okay, waar, we... waar gaan we naartoe vliegen? Kom, we gaan proberen naar de Maze Bank te vliegen ofzo. Zover. Dat gaan we nooit redden. <laughs> daarom. Oké, okay, maar we gaan het alsnog proberen. Don't stop me. Having a good time. Nananan. Goed. <laughs> Niet echt. Ja, ik zit vast. Moet ik E opdrukken? Neither ik zit vast, Guido! <laughs> Ik zit vast, help me! Ja. Ik druk wel een, ja. Nou <laughs> ja, doe het. Nee, dat ga ik niet doen. <laughs> ja, jij vliegt toch alleen met tegen die berg Gaan ze boeien. Oh, dit is best wel een perfecte schans, dit. Ik zit vast. <laughs> oh nee, ik zit niet vast. Dit is de schans naar Mount Chilliot. Ja, hier we go! Hier oh, we go! Achter dit dingetje, kijk, precies op deze punt. Kom naast me staan, Guido. Oh nee, wacht, eigenlijk. Nee, niet naast me, wacht. Ik ga wel eerst, oké. Okay? Nee, de deze schans is zo verkrekt. Nee hoor, kijk hoe ver ik ga, holy oh shit, want jullie dit gaan je nooit redden. Maar dat is <laughs> uh, baseback. Baseback, dat is echt... Moet ik ook komen? Je lijkt een beetje. Wat zei je? Moet ik ook komen kan. Oké, okay, kom. Maar... Nee, ja! We ja, nee, ja. Moet ik gaan? Wacht, nee, niet doen, wacht. Ik kom naar boven. Oké. Okay. <coughs> ik ben niet al heel ver gegaan. We kunnen nog... Uh... We kunnen op het dak gaan, daar. Bij dat ene huisje, weet je wel. En mm -hmm. dan via het dak gaan we de andere kant op springen. dan gaan we kijken waar we uitkomen. Misschien op de trein of zo. Dat zou leuk zijn. Nou, hoe komen we op het dak? <laughs> ja, moeilijk. Stuntje doen of zo. Mijn <laughs> boost. Nou, <laughs> ja, je boost. Gebruik. Nee, dat is zo crack. Dat gaat, dat gaat fout, kiel. Ik wacht tot je boven bent, dan ga ik het proberen met mijn boost. Tot ik boven ben, dan duurt wel een jaartje of twee.